Hallo, mijn naam is Ruben en dit is Wiswereld. De plek waar we je willen helpen om wiskunde makkelijker en daarom dus ook leuker te maken. De stelling van Pythagoras. Het werken met formules. Rekenen met negatieve getallen. Het tekenen van een grafiek. Dit zijn allemaal onderwerpen die je in de wiskundelessen tegen kan komen. En wij begrijpen dat dat niet altijd even makkelijk is. Daarom willen we jou helpen om deze onderwerpen en nog veel meer beter te begrijpen. En daardoor de wiskundelessen en de wiskunde misschien weer wat leuker te maken. Kan jij wel wat hulp gebruiken bij wiskunde? Abonneer je dan op Wiswereld en volg ons op social media.